Ja, oh sorry, ik zat al. Waar ben je? Kijk. Je zo, zo kunnen we je niet zien. Wacht, ik kom even over je. Daar. Ja. Kijk mij wat goed. Misschien kan je vertellen waar je bent en wat je aan het doen bent. Oh, reis, oh wat leuk. Hallo. Oh, sorry. Ja. Ehm, uh, Het is zondag en ik heb wedstrijd. Um, maar ik doe mee aan de Jong S-competitie, dus ik heb een heel leuke goodiebag gekregen. <laughs> Waarom lach je nou zo naar? Het is toch een leuke goodiebag? Ik heb hier een, uh, een voor uh, van 10 euro. Voor? 10 euro. Oh, ja. Wat is het? Uh, Lansberg. Wat is dat? Nou ja, ga maar verder. Dan de Mieux en voucher. Die is van Suus. Die is van Suus! Oh my god, is hier uh, ja, hier heb ik ehm, uh... nou oh, wat leuk. Nico, ja. <laughs> Sorry. Dan heb ik hier horse ed, ja ook heel leuk. De, de pas de deu. Pas de deu, schat. Pas de deu. Nee, deu. Pas de, pas de Veel plezier met je aankoop, oké? Ok. Dat nou, is leuk. Nee, dat goed. Kijk, we hebben ook Florian. Stop met gooien. Dus dat is een beetje niet. reconstitant vandaag. Jongens, ze vinden het echt wel leuk, maar ze doet ook een beetje gek vandaag. Nee, Ubergedrag. Nee, we hebben hier ook een, een beker. Makelaar, makelaardij van Elf Echt Echtmond. Kijk het hier. Zuid-Holland Competitie. Dat is ook helemaal leuk. Dan hebben we hier nog een cadeaubond van Horse voor Tego 5. Parma Horse. weer praten. Dan hebben we ook nog uh, muesli. Lekker. En een sleutelhanger met... Oh, dat is wel leuk voor je sleutels van Rickse Huis. Of niet? Nou meid, wat leuk! Ik vind het echt leuk. Ja, het is ook echt nu, leuk. Het is ook gewoon schattig dat je zo'n dingetje erbij krijgt. En dan even de tijd kan nemen om even vrolijk te worden. En even je rust op te kunnen nemen. Zit nog een brief bij, of niet? Hoofdlaar. heb je dat dan? beste ruiter, heel veel succes op de Young Verwen uw paard na zijn haar presentatie vandaag met uh, wat lekkers uit Hoofders assortiment. Oh, gewoon reclame. <laughs> ja, kijk, ja, reclame wil ik wel voor deze. Want daar gaan we voor oh. Ja, er staat hier een 10% korting op al je aankopen. Mm -hmm. Nou, alles in een dingetje. Wat ben je hier eigenlijk aan het doen? Oh, ik wil eigenlijk gaan zadelen, maar ik ben gaan zitten omdat ik het dan makkelijker kan uitpakken. Ja, maar wat doe je hier en waar ben je? Oh, ik ben in voetsluis op uh, meneetje stal Vlika, volgens mij. En ik ga vandaag Jong Kamer s rijden in het L. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Um, L1 trouwens, zo. Nou, dan heb ik weer een leuke pitoon. Hoeveel moet ik opstaan? Kijk, ik was al bezig met zadelen, Blondie. Hou niet van, alsjeblieft. Blondie heeft al een dekje op. Maar toen kwam mama aan met een Rooneybeek. En toen heb ik hem zo aangepakt, zo. En toen meid dat goed. Dus uh, we gaan zadelen. Want uh, ik moet er over twintig minuten op zitten. Ik heb wel een hoop takken in beeld nu. Ja, maar dan krijg je een soort, uh, hoe heet het nou? Sureffects. Sure effect ja precies. <laughs> AXC binnenkomen in arbeidstap Tussen X en G, overgang, arbeidsdraf. C, linkerhand. AXC binnenkomen in arbeidsstap. Tussen X en G, overgang, arbeidsdraf. C, linkerhand. Hoor je me? Ja. ja. Arbeidsdraf C, linkerhand E, afwenden B, rechterhand E, afwenden B, rechterhand ja! KXH, gebroken lijn, KXH, gebroken lijn. van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. MxK van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. Ja. A afwenden, na enkele lengtes minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen richting BM, daarna rechtuit. A afwenden, minimaal 5 meter wijken voor het rechterbeen. HXF van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. HXF van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. A afwenden. Na enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken voor het rechterbeen richting E. H A afwenden. Minimaal 5 meter wijken voor het... Dat dus. Tussen C en M overgang arbeidsdraf. Tussen C en M arbeidsstap. C en arbeidsstap. BK van hand veranderen en enkele passende stap verruimen. BK van hand veranderen en enkele passende stap verruimen. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. FXA van de hand veranderen en het paard de hals laten strekken. FXA van de hand veranderen en het paard de hals laten strekken. Tussen K en A eraf. FXA van de hand veranderen, hals strekken. Tussen HCM, teugels op maat, MXF, gebroken lijn. HCM, teugels op maat, MXF, gebroken lijn. Tussen A en K, arbeidsglob rechts, aanspringen. AK, arbeidsglob rechts. EBE, e, grote volte, op de volte tussen B en E, enkele sprongen, dus galop verruimen. EBE, e, grote volte, BE verruimen. B, rechterhand. Tussen H en C, overgang arbeidsdraf, HC draf. BE, door een S van hand veranderen. BE, door een S van hand veranderen. Tussen K en A, arbeidsgelop links aanspringen. Tussen K en A, arbeidsgelop links aanspringen. B, E, B, grote volte. Op de volte. tussen E en B enkele passen enkele sprongen verruimen. B, E, B, grote volte. Na, tussen E en B enkele passen verruimen. Tussen C en H, overgang arbeidsdraf. Tussen C en H, arbeidsdraf. EX, uh, halve, e, halve volt, halve baan. Daarna arbeidsstap. Tussen X en G, halt houden, groeten. EX, CH, DRAF. EX, halve volt, halve baan. Tussen X en G, halt houden en groeten. EX, halve volt, halve baan. Daarna arbeidsstap. Tussen X en G, halt houden en groeten. In arbeidsdraf C, linkerhand. En C, slangenvolte met drie bogen. Axe binnenkomen in arbeidsdraf C, linkerhand. En slangenvolte met drie bogen. E, linkerhand. A, wijk, afwenden. Daarna enkele paardlengtes. Minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen richting BM. Daarna rechtuit. A, afwenden, wijken. E, afwenden. XAX X, grote volte rechts. Na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken. E afwenden. X, A, X grote volte rechts. En na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken. XB rechtuit. B rechterhand. XB rechtuit. B rechterhand. Tussen X, B F teugels op maat maken, A afwenden en wijken. A afwenden wijken. Richting EH, daarna rechtuit. A afwenden. A afwenden. B wijken voor MXK van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. MXK van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. Hmm. Tussen A en F arbeidsglop links aanspringen. AF arbeidsglop links. BEB e, grote volte. Tussen E en B enkele sprongen verruimen. BEB e, grote volte. Tussen E en B enkele sprongen verruimen. Tussen M en C, overgang, arbeidsdraf, MC, draf, H, X, K, gebroken lijn, H, X, K, gebroken lijn. Tussen A en F, arbeidsstap, H, X, K, gebroken lijn, A, F, arbeidsstap, F, even hand veranderen en enkele passen de stap verruimen. A F stap F E van hand veranderen en enkele passen de stap verruimen. Tussen E en H arbeidsdraf. Tussen E en H arbeidsdraf. Kijk, A over de enkele passen achterwaarts, daarna voorwaarts arbeidsdraf. draf. gebroken lijn. Mxf, gebroken lijn. B, E, B, grote volte En tussen E en B de hals Tussen A en K, arbeidsgelopen rechts. A, K, arbeidsgelopen rechts. E, B, E, grote volte Tussen B en E, enkele sprongen verruimen. B E, -B. E, B, E, grote volte B, E, verruimen. Tussen H en C, overgang, arbeidsdraf, H, C, draf, BX X, halve volte, halve baan, daarna arbeidsstap, tussen X en G, halt houden, groeten, BX X, halve volte, halve baan, daarna arbeidsstap, tussen X en G, halt houden en groeten. We hebben A en C arbeidsvervals. Prem C volgt de B. A en C volgt de zwaarheid. B. Was Blondie blij? Na arbeidsvervals. Eén, oh. af en toe. Na arbeidsvervals. B en vervals. Eén, af en Ze zag er wel blij uit. Nou, voor de eerste keer L1 ging het hartstikke goed. Er zijn natuurlijk altijd wat verbeterpunten en dingen waar ik beter aan kan werken. Het wijken ging volgens mij best wel erg goed. Voor blondies doen is dit wat ze op dit moment kan en waar we het tot geoefend hebben. Dus waarschijnlijk zegt de jury het moet meer. Maar dat maakt niet uit. Ik vind dat ze het hartstikke goed heeft gedaan. Um, oh. U wil een GoPro eten? Ja. Ik vond het hartstikke goed. Gekregen. Er zijn natuurlijk verbeterpunten. Maar dan kunnen we, als we geen verbeterpunten hebben, dan hebben we ook nergens om aan te werken. Hoe dus. ging de ruiming van de draf? Ja, vreselijk. Echt? Oh, het zag er zo gaf uit. Nou, de eerste keer sprong ze aan in gelop. Ja, maar ik jij de tweede proef? Oh, ja, daar ging het wel goed. Voelde het lekker? Ja, het zag er echt heel ja, mooi het uit. Kan ook, het kan nog meer, maar dat ik dacht ik doe niet te veel. Nee, want, voei, want nu blijft ze ook netjes draven. Voei. Nee, foei. Foei. zit Foei. Ik vond dat het hartstikke goed, ging. Er zijn natuurlijk verbeterpunten, maar daar kunnen we dan weer aan gaan werken. Heeft u nog een mening? Ja. Ssh, doe dat niet. Het je in hoofdstel. Cozina! En die weet je goed. Die is echt brutaal. Ja, leuk hè? Twee keer eerste geworden en ook eerste van de competitie van vandaag, volgens mij. Ja, toch? Um, ook nieuwe vrienden gemaakt. En die zien we volgende week weer. En er is ook een heel team met allemaal leuke oranje t shirtjes Dat is ook wel heel grappig. Wij gaan nu weer naar de stad toe. We gaan even vastmaken. Wij gaan naar huis, doen spullen opruimen en dan zien we die morgen.